Bijna zomer. In deze missie gaan we daarom om voor wat koeling te zorgen. Een ventilator bouwen met je microbit. En omdat als het warm is je zo min mogelijk wilt bewegen, gaan we hem besturen met je smartphone. Wat heb je daarvoor nodig? Je hebt nodig je microbit, een battery pack, twee batterijen, een laptop of computer met internet, een USB-kabeltje, twee lege frisdrankflesjes, een DC-motor. Een Relayboard. Ik gebruik deze van Monk Makes. Onder de video vind je een linkje naar waar je dit board kunt bestellen. Een 9 volt batterij. Vijf krokodillenklemmen, Een paperclip. Iets om de paperclip te kunnen verwarmen. Een aansteker bijvoorbeeld. Je smartphone. Twee elastiekjes, een schaar en een lijmpistool. Heb je nog geen microbit? Hieronder vind je een aantal links naar shops waar je er een kunt bestellen. Daar vind je ook de links naar de DC-motor, de krokodillenbekken en het Relayboard. Terwijl je alles verzamelt, kun je deze video even op pauze zetten. Dat doe je door hier in het midden één of twee keer te klikken als je een tablet hebt. Probeer een paar en verzamel de spullen. Een microbit kan prima een ledje aansturen, maar voor wat krachtigers heb je een zogenaamde transistor nodig. Een transistor is een elektronisch onderdeel dat zowel stroom kan versterken, maar ook als schakelaar kan dienen. Een transistor bestaat uit een kristal van een halfgeleider in een afgesloten omhulling van metaal of kunststof. Vaak zien ze er zo uit. Maar om het aansluiten van de microbit wat eenvoudiger te maken, maken we gebruik van het relayboard van Monk Makes. We gaan hem in deze missie als schakelaar gebruiken. Om de motor van stroom te voorzien gebruiken we een 9 volt batterij. Je zou de motor ook direct op de 9 volt batterij kunnen aansluiten. Kijk, dan draait hij ook. Maar als ik het relayboard en mijn microbit ook gebruik, kan ik de motor daarmee aan- of uitzetten, of de snelheid aanpassen. Laten we eerst alles eens aansluiten. Let wel op, sluit nooit de 9V batterij direct op je microbit aan. Dan kan er kortsluiting ontstaan en kan hij kapot gaan. Sluit je microbit met de USB-kabel aan op je computer. En verbind hem met twee krokodillenbekken aan het relayboard. Sluit vervolgens de motor en de 9V batterij op deze manier aan. Navigeer dan met je browser naar makecode.microbit.org en start een nieuw project. We gaan eens even testen. Uit invoer neem ik wanneer knop A wordt ingedrukt en plaats daaruit pinnen schrijf analoog pin 0 naar 1023 in. Als ik nu op knop A druk, stuurt mijn microbit het volle vermogen 1023 naar de motor. Via de rechtermuisknop kopieer ik nu het hele blok. Ik verander knop A in knop B en halveer het vermogen naar bijvoorbeeld 500. Wanneer ik nu op knop B druk, krijgt de motor dus minder stroom. Wat denk jij dat er zal gebeuren? Juist, hij zal langzamer gaan draaien. Als laatste kopieer ik weer het hele blok. Verander ik knop B in knop A plus B en de 500 in 0. Als ik nu knop A en B tegelijkertijd indruk, krijgt mijn motor geen stroom meer en zal hij stoppen met draaien. Nu jij. Schrijf deze code, download het hexbestand en sleep het naar je microbit. Gelukt? Mooi. Je ziet dat je als je je microbit op een ander apparaat aansluit, je met heel eenvoudige code je dit apparaat eenvoudig kunt aansturen. Je zou zelfs nog een script kunnen schrijven dat de temperatuursensor op de microbit gebruikt om de snelheid van de ventilator te bepalen. Bijvoorbeeld hoe warmer het is, hoe harder de ventilator gaat draaien. Als je zin hebt kun je dat na deze missie nog doen. We gaan eerst de ventilator bouwen. Vul één flesje met water en draai de dop er stevig op. Knip dan het andere flesje op deze manier open en maak er een ventilator van. Vouw de peperclip open, verhit één uiteinde met de aansteker en smelt een klein gaatje in de dop van de ventilator. Steek de as van de motor door het gaatje en zet het vast met wat lijm uit je lijmpistool. Lijm nu de motor op de dop van het met water gevulde flesje en zorg dat de ventilator vrij kan draaien. Nu even terug naar de code. Ik wil de ventilator bedienen met mijn smartphone. Dan hoef ik tenminste niet op te staan van de bank als ik hem aan wil zetten. Zoek in de App Store van je telefoon naar Bitty Blue en download de app. Met deze app kun je je microbit via Bluetooth aansturen. Bij de app hoort een programmaatje dat je op je microbit moet zetten. Download het via de button hieronder, unzip het en sleep het hexbestand naar je microbit. Koppel dan je microbit los en sluit de battery pack aan. Doe de elastiekjes om de fles. Plaats de microbit, het relayboard, de batterij en de batterijhouder onder de elastiekjes. Pak je telefoon en start de Bitty Blue app. Druk op Scan, selecteer je microbit en kies dan Digital Output. Zet dan pin 0 aan. Kijk maar eens wat er gebeurt. Werkte het? Te gek. Dan heb jij een medaille verdiend. Je kunt nu vanuit je luie stoel met je telefoon je microbit bedienen. Ik ben erg benieuwd naar jouw ventilator. Maar met het relayboard en het DC-motortje kun je natuurlijk nog veel meer leuke dingen uitvinden. Heb jij iets anders bedacht? Laat het me weten. Deel een filmpje of foto met ons op social media. De links naar onze sites vind je hieronder. En vergeet je ook niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. Dan ben jij de eerste die hoort wanneer er een nieuwe missie online staat. Tot de volgende missie.